Goedemorgen, een nieuwe koffiebreak met vandaag Francine Benen uit het hoge noorden. en uh, Ik kwam op haar pad via een oud-collega van mij uh, van de Vrije Universiteit. ik is altijd heel fijn om weer even met oud collega's te praten en die ook vaak heel goede ideeën. En zo kwam ik bij Francine. Zou jij jezelf eerst even kort willen voorstellen? Hallo, ja, ik ben dus Francine Benen. Ik uh, werk aan de uh, NIL Stenden in uh, Leeuwarden. Ik ben daar leraar en opleider van de afdeling Biologie, Natuurkunde en Scheikunde, maar ik word ook wel eens af, uitgeleend aan uh, wiskunde of aan uh, andere vakken. He, ik ben daar als, uh, vooral als onderwijskundige uh, werkzaam. En uh, daarnaast ben ik betrokken bij uh, Doodactiek www.dodactiek.nl. Het is een uh, website die we met, uh, ja, met en ja, we zijn met 35 docenten gestart, maar in de loop van de tijd zijn er wat minder docenten bij betrokken gebleven. We zijn nu met een, een team van ongeveer 10 docenten, voortgezet onderwijs allemaal. En wij onderhouden, of wij houden in de gaten wat voor leuke apps en tools er beschikbaar zijn. En die hebben we in een webshop neergezet waarbij alle producten 0 euro kosten. En we hebben daar een filtersysteem met elkaar ontwikkeld, wat helemaal ingegeven is uit de lespraktijk. Dus via doodactiek.nl kan je, als je op zoek bent naar een leuke app, het filter gebruiken om ook bij een leuke app uit te komen. Ja, dus, nou, ja. Tot, tot zover de reclame, maar je hebt helemaal gelijk, want ik ben even na, natuurlijk naar dudactiek gaan kijken uiteraard. En het is, een, het is echt een hele leuke, vrolijke website. En er staan ook vooral hele vrolijke artikelen op. En eentje was van jou. En daaruit haal ik uit het artikel van begin januari haal ik eigenlijk twee dingen. En die wil ik met je doornemen. En het eerste is een soort verandering van mindset over het online gebeuren van je. Uh, kan je daar wat over vertellen? Ja, en, en eigenlijk combineer ik dan twee... ...velden waar ik in zit. Ik ben van oorsprong bioloog... ...en daardoor weet ik iets van ecosystemen... ...en ik weet ook iets over virussen... ...en ik weet ook iets over exponentiële groei. Mm -hmm. En uh, uh, als ik dat dan combineer met mijn kennis van online onderwijs... ...weet ik dat het, uh, het goed voorbereiden van online onderwijs... ...is best wel intensief. Als je dat uh, goed wil doen, dan, uh, ja, dan, dan, dan kost dat tijd... Ik zal even toevallig heb ik hier een stapeltje liggen en ja, het is misschien heel tegenstrijdig, maar mijn online lessen beginnen op papier, gewoon heel ja. ouderwets. Ja. Dus dit is mijn voorbereiding van een online eh, lessenserie die ik volgende week eh, ga starten. Eh, maar eh, die kennis, de kennis over hoe ingewikkeld het is om online onderwijs goed neer te zetten, plus mijn kennis over, eh, nou ja, eh, hoe zo'n virus zich mm -hmm. kan ontwikkelen dacht ik van nou ik weet niet hoe lang dit allemaal gaat duren het zou wel eens kunnen dat het uh, dat dat we nog wat langer aangewezen zijn op online onderwijs dan dat we nu met z'n allen hopen hè, de verwachtingen zijn dat tegen de zomer we allemaal weer terug kunnen naar normaal maar ja wat is normaal in deze tijd uh, en als je dan uh, er rekening mee houdt dat ook het, het, het reizen wat we doen met elkaar in grote mate bijgedragen heeft aan de verspreiding van het virus, dan zou het wel eens kunnen zijn dat we een wat langere tijd onze reisbewegingen moeten uh -huh. gaan uh, beperken, ondanks dat we het virus dan onder controle uh -huh. hebben. En die twee dingen samen, die deden mij op een goed moment tot het inzicht komen van ja, we we moeten voor de komende tijd allemaal ons onderwijs in ons hoofd online voorbereiden. Want het is veel makkelijker om een online voorbereide les fysiek te geven dan andersom. Ja, als je een fysieke les om gaat zetten naar een online les, dan kom je allemaal, ja, een ja. Beetje, kom je, kom je tegen problemen aan te lopen die je niet hebt als je van meet af aan online ontwerpt. Ja. Ja. En dus ondanks dat ik nu net dit stapeltje papier heb laten zien, wat dus helemaal niet zo online is, zijn de gedachten die hierin gevat zijn wel degelijk uitgegaan. Ik ga wel degelijk uit van de online mogelijkheden en beperkingen ja. in het ontwerp van, uh, van zo'n lessenserie. Ja. Dus ja, ik, ik denk dat dat echt nodig is, dat we, dat we die, uh, die mindshift uh, maken met elkaar. Het is ja. misschien niet wat we willen, maar nee. ik denk wel dat het realistisch is. Want, want, want, toen, want toen Rutte uh, een paar weken geleden dan weer aankondigde dat het, dat, dat het nog langer duurde en dat de scholen nog langer en dat, nog, dat we weer minder mogen, dan raak jij niet meer van in paniek dan. Want je hebt alles al klaarstaan. Nee, precies. Kijk, ik, ik, ik, had al ook, ik had dat ook al een beetje voorzien in september. Dus ik heb uh, in, de afge, in het afgelopen semester had ik ook alles al online ontworpen en ontwikkeld. Aha. Ondanks dat ik met mijn eerstejaars wel gewoon fysiek op school mocht zijn, ja. met beperkingen natuurlijk. Uh, maar ja, ik had het hele programma online uh, uitgedacht. Ja, en dan komt een lockdown. En ja, het, de enige verandering was dat we. Niet meer met een klein clubje studenten fysiek aanwezig waren. Maar dat maakte helemaal niks uit, omdat we al drie maanden, ja, dan weer online ja. en dan weer fysiek en dat afwisselen. Uh, dus, dus dat was helemaal geen grote verandering. Het was eigenlijk, ging eigenlijk heel soepel. Dus en inmiddels de... heb <laughs> ik ook de evaluaties. Ja. Nou ja, vorige week hebben we geëvalueerd met de, met de studenten en. Uh, daar hebben ze hier ook niets over gezegd. Helemaal, helemaal niets. Ze, ze, ze, had, ze, waren, nou ja, ze waren positief kritisch en ze hadden best wel kritiek op een aantal onderdelen van, van de cursus die we gedaan hebben. Maar niet over het online uh, of fysieke gebeuren is gewoon in de hele evaluatie niet voorgekomen. Vond ik ook wel opmerkelijk. Ja, en het, ja. En het, en het, klink, het klinkt ook als een soort... Dat je dan een soort, daar wel rustig van wordt. Van je weet dat je het allemaal goed hebt voorbereid. Het is op het moeilijkste voorbereid. Als het eventueel losser kan, dan is dat ook weer, uh, weer, weer makkelijker mogelijk. Ja, ik, ik snap deze, deze redenering heel goed. Ja, mooi, mooie mooie, mooie gedachten. zou zouden meer mensen denk ik, vast moeten gaan pakken. Um, ik heb nog een vraag over ja, die online binding. Hè? Dat, is, dat is mijn onderwerp. Daar ben ik mee bezig. Daar probeer ik uh, mensen uitspraken over te ontlokken. Um, je mocht nog wel in september een beetje met de studenten aan de slag, dus ze hebben elkaar wel wat leren kennen. Uh, maar hoe doe je dat dan nu? Hoe ga je nu met ze aan de slag, uh, uh, uh, zodat ze contact houden, contact krijgen met elkaar? Nou, ik... Ik werk zoveel mogelijk in, uh, ik laat studenten zoveel mogelijk in groepjes werken, zodat ze binnen die groepjes wat binding kunnen ervaren. Omdat met een hele grote groep online werken, dan voel je je inderdaad niet zo verbonden. Want je ziet elkaar niet live en ja, je weet eigenlijk niet waar de anderen uh, mee bezig zijn. Dus ik, uh, ik, ik probeer wel... Uh, ...werkvormen te vinden waarbij de studenten heel veel met elkaar samenwerken in ja. verschillende samenstellingen. En op die manier leren ze elkaar dus vanuit kleine groepjes leren ze elkaar kennen. En dat hebben we dus ook vanaf september gedaan. Ze zijn vrij snel in groepjes van vijf à zes studenten samen gaan werken. Ja. En ook daarbij maakte het niet uit of ze fysiek aanwezig waren of, uh, of online. Dus die, die, die, die binding... Wat ik normaal met eerste jaar zou doen, hè? allemaal met z'n allen, hartstikke leuk op, op studiekamp. Dat kon dit jaar allemaal niet, uh, niet doorgaan. Uh, hè? Maar we hebben dus in die kleine groepjes uh, gewerkt. En in die groepjes, ze, ze, de studenten werken, dat is, dat is bij, de, uh, bij NL standen uh, werken we met design-based education. Gebaseerd op design thinking. Mm. En de studenten krijgen dus authentieke opdrachten, echte opdrachten. Van een opdrachtgever uh, die ze ook echt moeten opleveren. En daar hebben we ook niet aan toegegeven nu, in deze omstandigheden. Dat is uh, gewoon doorgegaan. En omdat daar dus een groot deel projectmatig werken bij uh, zit, vind ik zelf dat met ze scrummen een goede manier is om uh, zo die projectvoortgang voort, uh, op gang te houden. Maar wat Scrum nog meer doet, dat is, uh, Scrum heeft een aantal ceremonies. Mm -hmm. En een van die ceremonies, dat is de retro. En daarbij blikken de studenten terug op het proces tot dusver. En mogen ze ook met elkaar kijken. Ja, zet iedereen zijn kwaliteiten in ten mm -hmm. goede van het project? En hoe loopt eigenlijk onze samenwerking? En door dat om de drie à vier weken te doen leren ze elkaar ook wel heel goed kennen want ze kunnen dan gesprekken ook hebben over elkaars kwaliteiten en over hoe ze elkaars kwaliteiten benutten en dat zijn best hele diepgaande gesprekken en ik heb tot nu toe niet gemerkt dat het medium, dus online zijn, de diepgang van die gesprekken belemmerd heeft. Ja. Dus die, die gesprekken vinden fysiek net zo diepgaand plaats als, uh, als online of hybride of, of wat dan ook. Mits, ja. Ja. Mits, het, mits het wel veilig is in die groepjes. Hè. Dus dat, daar ja. moet wel iets van veiligheid uh, zijn. Ja. Ja. Op momenten dat dat niet zo is, roepen ze mij er wel bij. En daar, daar stuur ik ook wel, uh, daar stuur ik wel op aan. Maar Ach, ik heb... Uh, nou, nou ken ik Scrum een heel klein beetje, uh, dat is, dat is hè, met heel veel uh, fysieke stickertjes plakken, en, uh, op, op borden en, uh, en, en dat soort dingen. Uh, hoe heb je dat dan georganiseerd? Want ja, dat kon even niet meer. Nee, nou, we hebben gewoon gebruik gemaakt van digitale scrumboarden en uh, ja, de tool Trello is daar natuurlijk prima voor bruikbaar. Maar tegenwoordig zit er in Teams ook een planboard, dus dat kunnen ze ook gebruiken. Daar hoef je helemaal niet voor naar een andere applicatie, het zit, het zit gewoon in Teams. Ja, precies. Dus, ja. dus uh, uh, dat kan gewoon uh, ingericht worden. Maar wat natuurlijk wel zo is, uh, niet alle eerstejaarsstudenten zijn daar vertrouwd mee. Dus het, het is voor mij als docent wel belangrijk om, uh, om de studenten ook uh, mee te nemen in dat uh, proces. Er zit natuurlijk op de lerarenopleiding een dubbele bodem bij. Dit ja, ja. Uh, mm -hmm. <laughs> hey, zijn studenten exacte vakken die misschien straks ook op Technasium les gaan geven of bij Technolabs of andere plekken waar ook... Volgens design thinking gewerkt wordt. Dus de dubbele bodem is dat ze nu zelf eerst leren scrummen, zodat ze dadelijk ook hun leerlingen kunnen begeleiden bij het, uh, het scrummen. Dus ik, ik vergroot dat proces van dat scrummen wel een beetje uit, omdat dat bijdraagt aan hun vorming ja. uh, tot docenten. Ja. Ja, dat, dat, dat doosje in dat doosje hè. is dat dan? Ja. Ja. Ja. ja, en dat hebben we natuurlijk in de lerarenopleiding voortdurend. Dat, uh, ja. Nou, ja. mooi uh, ja, ik, ik, ik, je komt heel relaxed over, <laughs> dus van nou ja, ja, ik heb het gewoon geaccepteerd en ik ga het uh, doen. En uh, ja, mijn, mijn methode, ja, of die nou fysiek is of online, dat kan ik allemaal makkelijk, uh, makkelijk omzetten. Dat klinkt, uh, klinkt allemaal heel logisch. Gaat ook wel eens wat mis bij je? Ja, ja. <laughs> Vlak voor de kerstvakantie hadden wij uh, binnen de hogeschool een harde password uh, reset. We moesten allemaal ons wachtwoord uh, aanpassen. Ja. Mm -hmm. En uh, dat had ik gedaan op mijn laptop. Maar uh, ja, mijn tablet ligt in de keuken. Want anders dan ben ik voortdurend afgeleid door al die social media berichten. En dat helpt mij niet tijdens mijn werk. Dus mijn, mijn, mijn manier om dat te managen is dat mijn, mm -hmm. mijn tablet die ligt, die ligt ver weg ligt. En ik had dus mijn wachtwoord gereset op mijn laptop en wij hadden een groot evenement met ongeveer 60 studenten en 120 leerlingen die online les zouden krijgen van die 60 studenten. En ik had dat allemaal klaargemaakt en ze waren ingelogd en we stonden klaar om die lessen te geven. En in één keer kon er niemand meer in de kanalen die ik klaar had gezet. Niemand kon er meer in. Het ging allemaal op schuin en uh, ja, het wilde niet meer. En ik heb toch lopen zoeken en ik heb lopen bellen met ICT-beheer. En ik, ik, ik, ik kreeg het niet voor mekaar. En ja, nou ja, toen hebben we het hele evenement af moeten blazen. Want het was ook niet meer te doen op die school. Helaas, heel erg jammer. En later in de middag ben ik toch nog weer met ICT-beheer om de tafel gaan zitten. En toen bleek dat uh, mijn tablet, uh, die had een... Uh, ja, er was een conflict ontstaan, mm -hmm. omdat mijn tablet nog ingelogd was mm -hmm. op mijn oude wachtwoord en mijn laptop op mijn nieuwe wachtwoord. En dan is het een veiligheidsprocedure uh, uh, dat, uh, dat Teams dan blokkeert. Maar uh, ja, ik uh, oh. <laughs> ik vond het heel erg. Ik kan de beste overkomen, dat blijkt maar weer. Uh, nou, uh, mooie tips. Uh, uh, ja, en, en een klein, klein probleempje. Uh, dankjewel voor het interview. Uh, ik, nou, ik hoop dat we elkaar misschien ooit nog eens ergens live treffen. Want uh, we waren nog lang niet uitgepraat. En het lijkt me heel leuk om je, om je nog, later nog meer verhalen voor je te horen. Uh, dankjewel. Het was leuk om even mee te doen. Dankjewel. Dag.